De woning LNV 760, Met een waanzinnig spectaculair uitzicht. Ach, ik heb het slechter gezien. Het is echt een waanzinnig mooi huis. 9 personen. Uh, in het voorseizoen. Wat juni nog steeds is zo meteen. Geloof ik vanaf uh, 900 of 1300 euro. Prachtig zwembad erbij. Waanzinnig uitzicht. Kijk toch. Geweldig.